De opgave die ik in deze derde video behandel is vraag 21 uit 2019 Het Eerste tijdvak. De link naar het examen vind je in de beschrijving van deze video. Deze mijn keuzevraag luidt welke omschrijving het beste de hoofdgedachte van tekst 2 verwoordt? Het vinden of benoemen van hoofdgedachtes vinden leerlingen lastig, want ook uit andere examens blijkt dat een vraag over de hoofdgedachte van een tekst vaak niet goed wordt gemaakt. Allereerst belangrijk om te weten wat een hoofdgedachte is. Een hoofdgedachte is in één zin aangeven waar heel de tekst over gaat. En dan denk je, oh, dat valt er wel mee. Maar luister goed, een hoofdgedachte is één zin waar heel de tekst over gaat. Heel de tekst dus. Vaak zien we dat leerlingen deze vraag niet goed beantwoorden, omdat ze voor een hoofdgedachte kiezen die de belangrijkste boodschap van een stukje van de tekst benoemt. En dan gaat het mis. Tijdens de lessen Nederlands hebben jullie in den treuren gehoord dat je de hoofdgedachte vaak in de inleiding of het slot van de tekst kan vinden. En ja, dat klopt soms, maar niet altijd. Plus dat je niet moet denken dat er letterlijk één zin uit de inleiding of het slot is dat het goede antwoord beschrijft. Dus hoe pak je zo'n hoofdgedachte vraag nu aan? Zorg ervoor dat je de hele tekst goed gelezen hebt. Lees de inleiding en het slot voor de zekerheid nog een keer door. Schrijf vervolgens in één zin op je klappapier op wat je tegen je docent zou zeggen als je die bijvoorbeeld op straat tegen zou komen waar de tekst over gaat. En als je dat hebt gedaan, bekijk je vervolgens de antwoord. Welk antwoord komt het meest overeen met jouw antwoord? Laten we de antwoordmogelijkheden van deze vraag eens bekijken en dan leg ik uit waarom er drie niet goed zijn en eentje wel. Voordat we dat doen, laat ik de eerste en laatste alinea even zien. In de eerste alinea bouwen de schrijvers van dit stuk door middel van een verzonnen voorbeeld op naar de laatste regels van die alinea. Dit voorbeeld van de hele tijd thuis zitten is niet onwaarschijnlijk, want thuisblijven is het nieuwe uitgaan. Vervolgens wordt in de tekst uitgelegd waar dit vandaan komt en in het slot stellen de schrijvers de vraag of we nu allemaal van die luie asociale mensen worden die thuis willen blijven. Ze beantwoorden de vraag zelf al door te zeggen dat dat niet zo is en dat deze ontwikkeling in golven gaat. In de ene periode is uitgaan populairder dan in andere periodes. Dat laten zij zien aan de hand van een artikel dat in 1987 werd geschreven waarin toen ook al werd gezegd waarom de nieuwe trend in het nachtleven is om thuis te blijven. Oké, okay, zo heb je al een heel duidelijk beeld waar de tekst over gaat. Als we naar alle antwoorden kijken zien we dat er een overeenkomst is, namelijk... Bij alle antwoorden wordt in het begin van de zin gesteld dat thuisblijven een nieuwe trend is of populairder is en dat is een overeenstemming met de tekst zoals we net hebben gezien. Je zult dus vooral moeten kijken naar de uitleg daarna en of dat klopt met wat er in de hele tekst staat. Antwoord A geeft aan dat er ondanks het thuiszitten bepaalde uitgaansgelegenheden populair blijven zoals in de linie 5 en in de slotterlinie wordt beschreven en dat de verwachting is dat mensen op termijn weer vaker zullen uitgaan. Ook dat hebben we zien terugkomen in de slotalinea. We laten antwoordmogelijkheid A dus even open. Antwoord B geeft aan dat onder andere door tv-series thuiszitten populair is. Maar dat staat nergens in de tekst. In Alinea 2 worden tv-series wel aangehaald, maar niet als verklaring waarom thuiszitten populair is. En dat social media steeds minder invloed krijgt staat ook nergens in de tekst. Dit antwoord speelt vooral in op interpretaties die jij in je hoofd hebt gemaakt tijdens het lezen van deze tekst. Maar ze staan niet letterlijk in de tekst beschreven. En dus is dit antwoord fout. Antwoord C geeft aan dat thuiszitten populair is omdat mensen behoefte hebben aan veiligheid. Dit antwoord speelt in op wat er in alinea 7 staat beschreven, namelijk dat we thuis willen blijven om risico's te minimaliseren. Maar let op, in diezelfde alinea staat dat er meer oorzaken te bedenken zijn. Bovendien kun je je afvragen, is risico's minimaliseren hetzelfde als behoefte hebben aan veiligheid. Dat staat er eigenlijk niet. En in de tekst staat al helemaal niet dat we al voldoende contact hebben via social media, waardoor we er dus niet meer uit willen. Deze antwoordmogelijkheid gaat dus niet over heel de tekst. Er zijn dan namelijk meer oorzaken die dan in de hoofdgedachte genoemd hadden moeten worden. Plus, een deel van dit antwoord staat niet letterlijk in de tekst, maar heb jij er zelf bij bedacht, ...naar aanleiding van dat wat je gelezen hebt. Tot slot antwoord D. Veel leerlingen hebben deze gekozen, Want het begin dat thuiszitten sociaal geaccepteerd is... ...staat letterlijk in het begin van de tekst. En dat uitgaansgelegenheden nog altijd goed bezocht worden ook. Je denkt dus 1 plus 1 is het goede antwoord. Maar je voelt waarschijnlijk nu al aan dat dat het niet is. En waarom niet? Het argument of de uitleg in het antwoord... ...waarom het thuiszitten sociaal geaccepteerd is namelijk omdat mensen behoefte hebben aan veiligheid, staat nergens in de tekst. Het staat er gewoon niet. In eerste instantie lijkt dit antwoord dus goed, maar door een uitleg die niet in de tekst staat maakt dat dit antwoord fout is. En dus kom je terug bij antwoord A en dat is inderdaad het juiste antwoord. Je ziet hier dus dat de inleiding en het slot in het antwoord terugkomen, maar net anders verwoord. Bij de andere antwoordmogelijkheden staan delen van het antwoord nergens in de tekst. Belangrijk is dus echt dat je goed oplet wat er letterlijk in de tekst staat en dat jij er geen interpretatie op loslaat. En dat is overigens moeilijk, want het gebeurt automatisch. Wil je dit oefenen? Lees dan gewoon tekst op internet in een krant, wat is dat, of tijdschrift en probeer na het lezen in één zin op te schrijven waar heel de tekst over gaat. Oefen je dat bij een paar teksten, dan word je er echt beter in. Lezen dus.